Ik haak even aan op het woord uh, tuig dat ik de heer Marcus zouden horen zeggen. En dat deed mij denken aan een, een tweet van zijn uh, fractievoorzitter, de heer Wilders van de PVV. En uh, die zei, ja, journalisten die zijn uitzonderingen daar gelaten, gewoon tuig van de regel. Uh, twee dagen nadat de heer Wilders deze tweet plaatste, stroomden de doodsbedreigingen bij de NVA binnen. En ik wil uh, de heer Markensauer, die ook samen met mij uh, woordvoerder Veiligheid is, vragen of hij dit nou een heel goed idee vond van zijn fractievoorzitter. De heer Markensauer. Ik weet niet precies op welke tweets u allemaal doelt, maar um, bijvoorbeeld op 6 juli, dus uh, ver voor al die andere tweets waar net op uh, gedoeld wordt, heeft de heer Wilders ook bijvoorbeeld gezegd, uh, dat, dat hij altijd tegen geweld is. En we hebben vorig jaar, dus ver voor de tweet van Tuig van der Riegel, heeft zelfs de heer Wilders een motie ingediend. Waarin hij oproept dat journalisten die uh, bedreigd worden, extra bescherming moeten krijgen. Uh, dus ja, de heer Wilders eigenlijk, en dus de PV ook, sinds het begin van de oprichting heeft ze altijd. Uh, ...gepleit voor keihard te optreden tegen mensen die geweld gebruiken of daarmee dreigen. En uh, specifiek voor journalisten het altijd opgenomen. Uh, dus ja, uh, aan ons niet het verwijt dat wij journalisten niet zouden willen beschermen. Want wij zijn de enige partij die met harde maatregelen bereid zijn dat wel te doen. Dank u wel. Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, die tweet over Tuig, tuig van de rigel, die is natuurlijk helemaal geen uitzondering. Want uw fractievoorzitter twitterde ook, vertrouw ze nooit die journalisten en ze haten ons, geloof ze niet. Uh, en voorzitter, waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat woorden uit dit parlement ertoe doen. En ook uw woorden doen ertoe. En het uh, structureel verdacht maken van journalisten, dat is iets voor D66 echt onacceptabel. En um, een land zonder vrije pers is meestal ook een land wat niet zo heel veilig is voor haar inwoners. En ik vind dat de heer Marcus zich dat als woord voor de veiligheid toch aan zou mogen trekken, voorzitter. Ja.